Ik ben meteen de Nederlandse video's gaan delen op mijn LinkedIn-profiel voor mijn Nederlandse publiek. En ik kreeg al vrij gauw een aanvraag naar aanleiding van een van de video's om een LinkedIn-training te komen geven. Dus het levert echt direct resultaat op. Ik ben Katarina Hartgers en ik beheer de social media voor bedrijven. En ik geef LinkedIn-trainingen voor ondernemers en ondernemingen nationaal en internationaal. Voor mijn internationale trainingen ben ik een nieuwe website aan het opzetten. En daar heb ik video's voor nodig. En daar heb ik Noortje voor gevraagd om mij mee te helpen. Ik vind als je professioneel voor de dag wilt komen, dan is het zaak om... Uh, video's uh, door een professional te laten maken. Want je ziet het altijd als je zelf iets probeert op te nemen. Het is toch niet zo uh, hoe je het eigenlijk zou willen. Dus uh, dat heb ik wel geleerd door de jaren heen. Uh, Laat het aan de professionals over. Mijn uh, initiële uh, vraag was om een reeks uh, video's te maken in het Engels die uh, telkens pasten bij iedere module die ik geef in de LinkedIn training. Dus eigenlijk vijf video's als intro naar de LinkedIn-trainingen. Maar toen Noortje hier eenmaal was en uh, vragen stelde, uh, kwamen er allerlei tips daarboven borrelen en zelfs in het Nederlands dat ik denk dat ik wel een stuk of twintig uh, snippets heb met uh, allemaal LinkedIn-tips voor mijn Nederlandse publiek en nog een hoop materiaal extra in het Engels erbij. Dus het was een zeer geslaagde videosessie met Noortje. Inmiddels heb ik een aantal ondernemers in mijn netwerk al aanbevolen om met Noortje in zee te gaan voor het maken van video's. Niet alleen omdat zij een professional is op haar vakgebied, maar ook omdat het een heel fijn persoon is. Als je een aanvraag doet, krijg je een zeer duidelijke uh, offerten. Uh, in de aanloop naar het filmen toe krijg je een leuk presentje en een kaartje met de post. Uh, je wordt uh, voorbereid op de teksten die je voor je video maakt. Dus je krijgt handvatten van uh, hoe ga je dat nou in elkaar zetten. Uh, dus de voorbereiding is perfect, de uitvoering is perfect. En daarna krijg je ook nog eens meer dan dat je besteld hebt. Dus uh, ik, ik beveel echt uh, uh, Noortje graag in mijn netwerk aan. Uh, omdat ik zelf zo blij ben en omdat ik complimenten krijg van de mensen die de video's zien. Um, ik heb natuurlijk tijdens dus mijn trainingen uh, regelmatig te maken met uh, ondernemers en ondernemingen die zichtbaar willen worden op LinkedIn. En dat kun je natuurlijk doen aan de hand van teksten, maar dat moet je toch altijd voorzien van een uh, visual. Want uh, alleen tekst werkt niet op LinkedIn. En video werkt bij uitstek heel goed op LinkedIn. En helemaal als je werkt met uh, ondertiteling uh, van je video, dan uh, zul je zien dat jouw berichten een veel groter bereik krijgen dan alleen maar platte tekst. Uh, ...zonder enige visuals. Uh, ik, vind, uh, ik vind het verschrikkelijk om mezelf op video te zien en te horen. Uh, dus dat was wel eventjes uh, een drempel waar ik over moest. Maar juist omdat mijn uh, netwerk uh, de video zo uh, goed vindt en zo positief reageert, ...dan denk ik, oh, het valt misschien toch wel mee uh, hoe het uh, allemaal loopt op de video. En wat voor mij een hele belangrijke graadmeter is... ...is dat mijn hond Max helemaal gek is op Noordje. Dus dan weet ik, het zit goed...